Indexatie voor elke generatie! Ja, dat is weer en wel nu! Meteen! De bedoeling is dat we een petitie gaan aanbieden, mensen. Om, uh, ja, we gaan een petitie aanbieden van ja. uh, de commissie van de SNB. Die hebben vanmiddag een gesprek met elkaar en andere partners. Om uh, um, uh, het uh, akkoord wat er is bereikt uh, om de pensioenwet te uh, veranderen. En, maar wij zijn in ieder geval uh, dat, uh, hier om die indexatie voor elkaar te krijgen, die uh, al, al 13 jaar niet ge, uh, uh, ingevoerd is. Waardoor uh, pensionaars 25% of meer minder pensioengeld hebben gekregen. En nou, daarvoor gaan we zometeen een petitie aanbieden aan die Tweede Kamerleden, de voorzitter van uh, die commissie. Om maar maximaal met acht man staan, en dat hebben we gedaan. We gaan naar binnen om een petitie aan te bieden. Dankjewel. Ja, van harte welkom. Oké, okay, van harte. Um, u, bent, u bent van het uh, actiecomité Stop het Korten op Pensioenen en Ga Indexeren. U staat voor de Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het is een actueel onderwerp. Ik zal even de collega's heel kort voorstellen. De heer Van Kent van de SP, mevrouw Tundeuken van D66, de heer Smals van de fractie van de VVD, de heer Leon de Jong van de fractie van de PVM, mevrouw Matug. Van de fractie van GroenLinks, de heer van Houwelingen, van de fractie van FVD, mevrouw van Den Haan, van de gelijknamige fractie Den Haan, mevrouw Palland van de fractie van het CDA en de heer Nijboer van de fractie van de PvdA. Ik zou willen voorstellen u het woord te geven, zodat u uh, uw punt kunt maken. Ik ben inderdaad uh, Willem Meidak. ik ben uh, voorzitter van het actiecomité, stoppen het korten op pensioenen en ga indexeren. Ik heb al veel meer acties gevoerd ook petities aangeboden, een aantal van jullie zijn er ook bij geweest. En, uh, want ik ben al sinds 2015 actief als het typetje de Sjaak. En het typetje de Sjaak duidt iemand aan die hard gewerkt heeft. En dat heb ik ook, 50 jaar. En het einde van zijn arbeidstijd niet heeft kunnen halen. Nou, dat heeft te maken met, uh, met uh, uiteraard de RU-heffing. Want ik heb uh, via de RUV met de WAF, het is een Duits woord, W-A-F-F, -F, maar wel een Nederlandse afkorting werkgroep AOW Flexibel FNV, hebben wij een 12-puntenplan eh, opgesteld, leidend in het ledenparlement van de FNV. Dit is trouwens geen FNV-actie, laten we dat even helder houden. Maar die, die 12-puntenplan is wel verwerkt in de rv regeling En die, eh, als we mevrouw Schouten mogen geloven, dan, dan komt daar geen opvolging op. En dat zou heel erg kwalijk zijn. Dus zou u dat alsjeblieft alvast mee willen nemen in de vergadering, dat... Die RVU-regeling, wij vinden 45 jaar werk is genoeg, dat zou een goede vervanger zijn, maar als er wat anders komt, vinden we het ook. Petitie stop het kort op pensioenen en ga indexeren. Wij de pensioendeelnemers in Nederland pikken het niet langer. Het comité stop het kort op pensioenen en ga indexeren, biedt u deze petitie aan samen met heel veel boze deelnemers aan alle pensioenfondsen. De petitie is ondertekend door meer dan 3500 mensen. Het doel van deze petitie is om de regering, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer te overtuigen dat er geen korting mogen plaatsvinden op pensioenen en er geïndexeerd moet gaan worden, zelfs met terugwerkende kracht van 13 jaar terug. Wij informeren u graag over het volgende. Denk goed na voor u begint het beste pensioenstelsel van de wereld in de prullenbak te gooien. Kijk morgen in de spiegel en besef dan dat deze boodschap de kernboodschap is die u als volksvertegenwoordiger niet voor schut zetten. Wist u als regering, Tweede Kamerlid of Eerste Kamerlid dat u zich mogelijk schuldig maakt aan diefstal van ouder en werkende van een deel van hun uitgesteld loon? En dit is strafbaar. Realiseert u dat? Ga direct over tot herindexatie van elke generatie op alle pensioenen. Waarom? Omdat u als regering, Tweede Kamerlid, de Eerste Kamerlid, alles een diep bent van de staatskas. Het mislopen van inkomstenbelastingen, btw en etc. vanuit de extra uitgavenmogelijkheden die pensionados hierdoor krijgen en de enorme inflatie kunnen bestrijden. Schaf de gemanipuleerde veel te lage rekenrente af en hanteert tenminste het gemiddelde rendement. Het echte rendement is immers veel hoger. Het financiële toetsingskader, wat door voormalig staatssecretaris eh, Mark Rutte mede is ingediend, in hey, 2007 uit mijn hoofd gezegd, dat is natuurlijk uh, gemanipuleerd, dat is onze mening. U weet toch ook dat een reeds 13 jaar niet geïndiceerd is en er nog minimaal 4 jaar niet geïndexeerd gaat worden... ondanks dat valse huidige belofte voor pensioenfondsen. Dat betekent dat één hele generatie, 32 uh, is of wordt gekort op hun pensioeninkomsten, minder koopkracht. Er zit circa 860 miljard in de pensioenbuffers. Waar jaarlijks 45 miljard aan kosten van afgaan en een jaarlijks gemiddeld circa 112 miljard binnenkomt. Het resultaat 67 miljard positief per jaar. We openen twee jaar op 2000 miljard staan in de buffer van het pensioen als we zo doorgaan. Dit is ongeveer vier maanden staatsschuld. Voor ons onbegrijpelijk dat het pensioenfondsen niet kunnen en mogen, eigenlijk mogen, niet mogen, indexeren. Want het is opgelegd. Wij hebben, wij hiermee zeker voor ons allen, jong of oud, elke generatie een deelnemer aan het pensioenfonds, voor het leven is geborgen om een welvaartvast pensioen te ontvangen tot in de eeuwigheid. Namens het comité, stop het kort op pensioen en ga indexeren. Willem Heidakker, voorzitter. En de andere twee leden staan er ook op. Die zijn helaas vandaag niet aanwezig. Ik wil u deze in ieder geval Dank overhandigen. Dank u wel. En ik hoop met ganse harte dat u echt uh, eigenlijk gaat nadenken als een basisschoolleerling van groep 8. Die kan gewoon uitrekenen wat de dekkingsgraad is van de pensioener. En uh, het is gewoon heel simpel. We laten ons manipuleren. En wij doen dat niet, want wij komen steeds terug als dat mij door blijft. Dat is een belofte. In ieder geval bedankt voor de ontvangst. Van de petitie. En ik hoop ook dat u vanmiddag goed luistert, heel goed luistert naar de sprekers die er zijn voor de pauze. Want ik heb even gekeken naar de agenda. Dat gaan we doen en, meneer Heidakker. En die hebben nogal wat te vertellen. Zeker, dat uh, staat voor vanmiddag om half vijf staat dat gepland. Ik wil u in ieder geval heel erg bedanken voor het uh, nemen van de moeite om deze petitie aan te bieden aan de commissieleden. Ik wil, zou willen verzoeken om het onderdeel van deze petitie aanbieding te beëindigen. Er is uiteraard de mogelijkheid, uh, ook voor uw actiecomitéleden, om één op één met de Kamerleden te spreken. Okay. In ieder geval, van harte bedankt. Ik zou nog wel. willen voorstellen dat we een groepsfoto maken met z'n allen. Dat, ja, hè, ik denk dat het leuk is als we iets aan doen. Oh, lachen, dat valt nu. Ja. We zijn meer dan vijf, minuten. Goed, de dus zoet dus <hijen>, is voor mij. Als hier is maar gaat nemen, wil ik het doen. Eén prestatie, voor elke generatie. In back saucy, Elke Senerati!